Hoi, ik ben Anielle en dit filmpje gaat over biologische regelmechanismen van het menselijk lichaam. Dit gaan we bespreken aan de hand van drie stappen. Eerst gaan we het hebben over de processen, daarna de aansturing en als laatste de uitvoering. Laten we beginnen met de processen. Het hele lichaam bestaat uit drie basisonderdelen. De cel, de tussenruimte, oftewel het interstitium, en het bloedbaan. Het doel van het lichaam is om de cellen in leven te houden. En dit doet het lichaam door het interne milieu in balans te houden, ondanks dat de omgeving van het mechanisme verandert. Dit noemen we homeostase. Om de homeostase te handhaven, moet het lichaam stoffen kunnen opnemen en kunnen uitscheiden. Een van de bekendste voorbeelden hiervan is zuurstof. En deze valt onder de gassen. Door zuurstof op te nemen en koolstofdioxide uit te scheiden, wordt de homeostase in het lichaam behouden en de cel dus ook in leven gehouden. Op diezelfde manier heeft de cel ook water, zout, bouwstoffen en energie nodig. Water en zouten worden opgenomen uit de darm en worden uitgescheiden via de nieren, oftewel urine. Ook kan het worden uitgescheiden door de huid en dan heet het zweten. Bouwstoffen en energie worden ook opgenomen in de darm, uit de voeding. Bouwstoffen worden uitgescheiden via de lever. Dat gaat dan via de ontlasting, en dit wordt ook wel feces of, als je het fancy wil schrijven en uitspreken, feetjes genoemd. Ook kan de uitscheiding via de nier plaatsvinden, oftewel de urine. Uitscheiding van energie wordt door verbranden gedaan, en dit kan door warmte te creëren, te bewegen of te groeien. De aansturing van het hele geheel wordt voorzien door twee manieren van communicatie in het lichaam. Namelijk het zenuwstelsel en het hormoonstelsel. Hier gaan we het over hebben in filmpje 4 en 5 uit deze reeks. De uitvoering wordt gedaan door de orgaanstelsels. Daar hebben we er maar liefst 11 stuks van. Twee hebben we al benoemd. Het zenuwstelsel en het hormoonstelsel. Verder hebben we dan nog de huid. Het beenderstelsel het spierstelsel, het cardiovasculaire stelsel, oftewel het hart- en vaatstelsel, het lymfestelsel, het ademhalingsstelsel, het spijsverteringsstelsel, het urinaire stelsel en als laatste het voortplantingsstelsel. Dit waren in het kort de biologische regelmechanismen van het menselijk lichaam. Eerst hebben we het gehad over de processen, waarbij met name opname en uitscheiden van belang waren. Als tweede hebben we het gehad over de aansturing door zenuw- en hormoonstelsel en als laatste over de uitvoering. Dat wordt gedaan door de orgaanstelsels.